Yo! Mensen van Almas Normonel. Wow. Echt, mijn hele computer ging even zwart. Holy shit. Yo gasten van Almas Normonel. Mijn naam is Barret en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag ga ik eens weer terug naar mijn roots. Vandaag ga ik weer eens een game video opnemen. Ja, vroeger maakte ik dat natuurlijk heel veel. Ik heb Minecraft video's gemaakt, uh, Call of Duty video's gemaakt... Terraria video's gemaakt, allemaal soorten game video's gemaakt. En nu ben ik weer terug met een nieuw spelletje. Ja, als fingerboarder, skateboarder, iemand die graag de extreme sports ervaart... ...is dit best wel een leuk spel om te spelen. Dit is namelijk het meest realistische skatespel wat er is. En zoals je kan lezen aan de titel is het Skater XL versus Fingerboarders. Ik ga natuurlijk eerst even uitleggen wat Skater XL is... ...want het is echt een super tof spel, maar dat kom, daar kom ik op, daar kom ik op. En waarom is het dan versus fingerboarder? Omdat ik dus heb besloten van, hé, hey, is het nou leuk om een keertje een video te maken dat mensen weer clips kunnen insturen en dat ik die clips ga doen in de game dat is dus in ieder geval het hele idee er zijn een aantal mensen die toffe clips hebben ingestuurd dus wij gaan kijken of ik dat aan kan wil je dit nou ook een keertje en wil je dit nou vaker zien kom dan in de discord laat eventjes jouw clipje achter en wie weet dat jij in de volgende skater ik zelf versus fingerboarden zit gaan we gewoon gelijk naar het spelletje toe en oh ja ik ben nu trouwens aan het opnemen via mijn streaming software want ik doe ook natuurlijk live stream dat weet, dat weten jullie alvast al Um, en zoals jullie kunnen zien, kan ik die mooie, mooie inzoom op mijn hoofd maken. Wat? Daar ben ik dan, in het spelletje. Ja, ja. En ik heb, zoals jullie kunnen zien, mezelf ook gemaakt in het spelletje. Uh, ze hadden helaas geen uh, zwarte hoodie met Almost erop. Maar ja, Almost moet er natuurlijk wel op. Daarom hebben we dus nu een Almost normal. Of eigenlijk gewoon alleen maar Almost. maar... Ik maak er almost Normal van. Dus een uh, grijs t-shirtje. En gewoon voor de rest wel, gewoon de zwarte broek die ik aan heb en witte schoenen, die heb ik ook. Hier hebben we dan het skateboardje. En natuurlijk van het merk Almos. Nou, ja, dat is toch wel uh, hetgene wat het dichtstbij komt van hè, almost Normal. Dit boordje wil ik trouwens echt heel graag in het echt. Alleen ik kan hem nergens vinden, dus echt heel jammer. Um, gewoon zwarte riptape. Ze hebben geen Almos riptape, dus uh, dat is wel jammer. We hebben gewoon de gekke independent uh, trucks. En ik ben er laatst achter gekomen hoe duur die kringen zijn. Dat had ik niet verwacht. En we hebben boneswielen met de bones bearings erin. Zo, we zitten even wat hoger ineens. Maar dat heb ik expres gedaan. Want nu kunnen jullie zien wat ik doe op mijn controller. Want dit spel speel je met een controller. En zoals je kan zien, als ik ze ergens naartoe beweeg. Dan gaan mijn voeten ook die kant op. En zo moet je dit spel dus besturen. En dat maakt dit een unieke skate ervaring. En momenteel ben ik aan het skaten in, midden in de stad van Los Angeles. En ik zal even kijken of ik hier een trucje op kan doen. Hoppa! Een uh, uh, backside boardslide to backside willy grind. Want hierbovenin zien we dus de trucjes die ik doe. En wij gaan dus proberen zo meteen om de clips van de kijkers. die ze hebben ingezonden. om die ook te doen. Het is dus ook serieus lastig om uh, manuals te doen. Eigenlijk om vrijwel alle trucs te doen. Voor een ollie moet ik mijn rechterbeen achter zetten en dan doe ik een ollie. Voor een ollie linkerbeen naar voren doen. Dat kan je ook zien, hè. Ik moet hem naar voren doen. En als ik het dan samenvoeg, dan kan ik bijvoorbeeld een ollie kickflip of even de nollie heel easy of een normale kickflip. Dan moet ik het met mijn... Oh. <lacht> of een normale kickflip. En zo kan je dus allemaal trucjes doen. Zoals een hardflip, een treflip, Etcetera. Dat maakt het echt wel een leuk spel. Want het is ook al serieus ook echt lastig om uh, de trucs uit te voeren. Dus het is best wel een lastig spelletje. En zoals je kan zien, soms dan verandert je mannetje ook van positie. Moet je dat weer herstellen. En uh, zo ga ik dus clipjes tegen elkaar opnemen. We hebben ook verschillende maps. Dus het kan zijn dat ik in één keer op een andere map ben. Ik ga ook heel eventjes naar uh, de Easy Day High School. Vind ik persoonlijk echt een super leuke map. En uh, dit is niet de enige map. Je hebt namelijk ook heel veel community maps. En die kan je gewoon daar downloaden via steam uh, wat het ook wel chill maakt kijk zoals je kan zien ik heb hier een skatepark ik heb hier een straatje nog een skatepark laten we eens kijken of ik hier een, tra een grote trayflip van af kan halen zo oké okay, dan gaan we voor die trayflip En we hebben hem gewoon first try geland. Heel, heel nice. Wil je nou zeg maar snel je trucs doen. Dan druk je op driehoekje. Dan kan je je positie kiezen. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen. hey weet je wat. Ik ga. Oh hier. Dit is een toffe, toffe rail, Dan ga ik hier zo naartoe. En dan zet ik mijn mannetje hier neer. En op kruisje, En dan kan ik zo. Als ik op pijltje naar boven klik. Kom ik weer hier weer. Dus zo kan ik heel makkelijk. Uh, echt gaan om uh, toffe tricks te doen. Gaan kijken... Oeh, dat lijkt me wel pijnlijk. Nu zie je dus ook hoe moeilijk het is om eigenlijk ook echt een trucje te landen. Ik heb echt hele moeilijke trucjes binnengekregen. Dus ik vraag me af. Het wordt een soort van skate. Maar ook weer niet, denk ik. Want ja, weet je. Sommige trucjes zijn gewoon niet mogelijk. Nou, dat is dan de backside boardslide eindelijk. Ehm... Um... En zo gaan we dus kijken om uh, de trucjes die ingezonden zijn, of het mij ook lukt in de game. Ik heb besloten dat ik 5 tries krijg per truc die ik ga proberen, zodat het toch een beetje eerlijk blijft. Want ik heb het natuurlijk nog nooit in de game gedaan. En um, nou ja, we gaan gewoon kijken of het wel lukt. Uh, lukt het binnen de 5 tries, dan heb, heeft de fingerboard verloren. Lukt het niet binnen de 5 tries, dan heeft de fingerboarder gewonnen. Wij gaan zien of de fingerboarder of de skater XL gaat winnen. Ik ben heel benieuwd. We gaan beginnen met de Ayoub met een dubbele tray flip, Maar we gaan gewoon eens even kijken waar kan ik deze clip gaan doen. Ik ga het gewoon eens proberen om hier zo van de rail af te doen. Dan heb ik net wat meer uh, ruimte om de lucht, in de lucht te zitten. Dus misschien dat dat wel werkt. Oké, okay, dan gaan we voor de hoge ollie. Double trade flip, 50-50. Het was een enkele trade flip. Oké, okay. een enkele trayflip. flip. Dat is nog niet wat we willen. Dus we gaan het gewoon nog een keer doen. We gaan even goed trappen, goed trappen, goed trappen. Ah, oh, dit was wel een double trayflip, flip, maar geen 50-50. Oké, okay, we, komen, we komen wel in de buurt, dus het kan, dit moet kunnen. oh Oké, okay, we hebben denk ik een iets grotere aanloop nodig. Dus we gaan gewoon vanaf hier een grote oldie van die eerste stairs afdoen En dan gaan we voor die dubbel flip van die andere stairs. Oké, okay, oké, okay, dubbel flip. Oh, shit. Ik heb nu wel vertrouwen dat het wat makkelijker gaat lukken. Dat wel. Uh, zo, daar komt ie. Oké, okay, Ayoub met een dubbel flip heeft gewonnen van de Skater XL. Op zich moet ik zeggen dat het ook niet een hele realistische truc is om te doen. Want we gaan natuurlijk wel gewoon proberen om de meest realistische trucjes te doen. En uh, dan gaan we gewoon door naar de volgende trick. En dat ben ik. En ik heb een paar rail tricks gedaan. Als eerst, zoals jullie kunnen zien, voor een 50-50 kickflip. En dat is op zich niet heel erg moeilijk. Ik ben even op zoek naar een goede rail. En ik heb de locatie gevonden waar we het gaan proberen. Hier gaan we eerst eventjes een trapje op kickflippen... Uh, ...op olie doe ik. En we gooien... ...oeh, een frontside 5-0. Dat is niet helemaal de bedoeling, want we willen een 50-50. Een olie op het trapje... ...en een kickflip. Oh, bijna. Uh, dit is in strijd 2. Dit is wel een goede reel trouwens. Ik heb hem een aantal reel trucjes ingestuurd... ...omdat dat niemand nog had gedaan. Hoppakee! En hij zegt 5-0, maar volgens mij is het gewoon 50-50. Ik ben niet heel erg bekend met alle benamingen van alle... skate dingen, alle skate tricks. Dus... Uh, word daar alsjeblieft niet boos over. Leer me het gewoon vooral. En dan kunnen we samen groeien in het <laughs> weten van de tricks. Met rails is het gewoon boardside, backside, blunt side. Weet ik het allemaal. Ik, uh, ik hou het allemaal niet bij. Oh shit. Oké. Okay. Uh, ik vind op zich wel dat ik hem met de 5-0 ongeveer heb gehaald op deze stairs. Het is niet helemaal gelukt, maar ik vind het eigenlijk best wel oké. Okay. Dan gaan we gewoon door naar de volgende clip. En de volgende clip is een kickflip op een manual box. Nou, dat is volgens mij best wel makkelijk. Maar die gaan we ook zeker even doen. Ingestuurd door Daphne. Weet je wat? We gaan gewoon kijken of het me lukt om een kickflip naar manual en dan dit hele stuk en dan hier een ollie er af te doen. Uh, dit wordt wel een lastige, maar we gaan het zien. We gaan het zien. Ik ga gewoon hier naar beneden. Dan heb ik alvast in ieder geval wat snelheid. Zo. Kickflip, manual. Hoppa, en een kickflip eraf First try, let's go Oké, okay, dat was een zieke clip Daphne, dankjewel voor de kickflip op de box Alright, en dan zijn we aangekomen bij de derde clip En de clip van Duncan Zoals jullie kunnen zien, doet hij volgens mij een trayflip. Hier kan ik wat mooie snelheid halen Oké, okay, dit wordt echt een lastig trucje Oké, okay, dan gaan we de eerste keer proberen En ik doe een frontside board oké okay. Dan gaan we nog even een keertje proberen of, Volgens mij is dit ook niet te doen Dit is gewoon niet te doen Oh. Hey, ik weet niet of het goed was. Maar ik keur het goed. Ik, ik keur het gewoon goed. Want ik vond hem gewoon mooi. Ik vind het gewoon goed. Ik vind dat skater Ik zou vervolgen. Het was de second try. Of third try. Of misschien wel de vierde. Ik weet het niet. Maar ik vond hem wel goed. Dus we gaan gewoon deze gebruiken. En deze keuren we gewoon goed. Want, um... Ja, anders dan verlies ik alleen maar met Skater XL. Oké, okay, gaan we door naar de volgende trick. In de Discord hebben we ook uh, mensen die echt heel goed zijn in fingerborden zoals Gunfun777. Jona is ook echt super goed. Eigenlijk zijn is sowieso iedereen die in de Discord zit fucking goed. Maar uh, deze mensen die blinken er wel echt bovenuit. Ik heb hier een Noll-tray manual met een draai. Alleen dat zijn, dat zijn allemaal dingen die kunnen dan helaas niet in de game. Maar ik ga wel voor een Tray naar manual. Ik ga heel even gewoon wat meer rijden, zodat we hem net wat Harder kunnen, want ik denk dat het dan net wat makkelijker is om uit te voeren. We gaan voor die Nolly Train manual. Ik zie hier een goede pad. Uh, daar gaan we. Waarom doe je dit nou? Uh. Ik denk dat ik hier ga beginnen en dan ga ik daar op die schuine dingen ga ik de manual doen. Dan gaan we dan hebben we zo hebben we gelijk snelheid. Gaan we een beetje schuin gaan we aanrijden. Nolly Train. Oeh, Nollie 3 flip. Oké, okay. ik kom in de buurt. Ik kom in de buurt. Dit is trai nummer 2. Dan gaan we naar trai nummer 3. Oh, shit, dat was trai nummer 3. Oké, okay. ik kom in de buurt. Maar dit is toch wel een lastig trucje. Omdat ik hem perfect moet landen. Oké, okay. nolly 2. Oeh, shit. Oké, okay. ik denk dat ik hier toch nog te weinig snelheid voor heb. Dan kijken of, ik het, of het lukt als ik zo ga. shit. oké, okay, Gunfun heeft met de uh, Nolly trayflip to manual toch gewonnen van de Skater XL. Uh, well played. Ik ga het nog één keer proberen. Dat was bijna een, du een dubbeltrayflip. Oké. Okay. Uh, Gunfun, well played. Volgende keer win je misschien ook wel. Stuur gewoon nog een keer toffe clips in. Het is altijd welkom. En dan gaan we weer naar de volgende trick. En zoals jullie kunnen zien is dit een trayflip tilslide. En dan een shove it out. Ik weet niet of die shove it out gaat lukken. Maar ik ga in ieder geval voor een trayflip tilslide. En uh, shout out naar Jona. Jona was de eerste die een clipje had ingestuurd. Dus altijd super nice. Dan gaan we even kijken of dit gaat lukken. Ik ben benieuwd. Uh, we gaan gewoon voor die trayflip. Oeh. Dit had ik dus net ook gewoon moeten zien. Maar dat maakt niet uit. Oké. Okay, trayflip. Ah, oh, damn it. Oh, dan gaan we iets omrijden en dan gaan we voor een treffelijk teelslide. Dus dan moet ik, oké, okay, wacht even, dan weet ik wat ik moet doen nu. Oh, oké, okay, daar gaan we. Try drie, try drie, try drie. Oh! Let's go. En het is gewoon gelukt. Yes, yes, yes, yes. Nou, dat vond ik een toffe trick. Ik, ik heb geen shove uitgeland. Maar dat is volgens mij ook echt super moeilijk. Dus ik vind dat we een gelijkspel. Ik geef het gelijkspel. Maar thanks voor het sturen van de clip. En dan de laatste trick. Deze is van Woodroo. Ook wel, Wouter. Dankjewel voor het insturen. En Wouter heeft op een heel klein oppervlakte een, een ollie erop gedaan. En dan een kickflip eraf. Ik weet niet of het kan in deze game. We gaan gewoon kijken of het lukt. Gaan we op zoek naar een leuke, leuke plek. Of eigenlijk... Iets van een prullenbakje of zo. Want daar doet hij het ook wel een beetje op. Misschien dat ik deze. Want hier, hier loopt het wat af. Oké, okay, we gaan dit gewoon proberen. Nou, dan gaan we gewoon er vol naartoe. En dan springen we erop op die manier. En dan moet ik dus dan nog een kickflip afdoen. Hop. Hij springt er ook eigenlijk overheen. En dan stopt hij. Dus ik, ik weet niet of het mogelijk is. Ik denk dat dit eigenlijk een beetje een onmogelijk is. Misschien als ik er recht op af ga? Hé! Hey. Oh, shit! Oké, okay, het kan wel. Het kan wel. Een soort van. Het is niet... Ja hoor. Het is het was niet helemaal zoals het in de video was. Maar we zijn natuurlijk een beetje gebonden aan wat het spelletje kan. En het is gewoon gelukt. Skater XL versus Fingerboard. Wil je nou ook dat ik jou een clip probeer in deze game? Is het een skateboard clip of een fingerboard clip? Het mag allemaal. Kom lekker in mijn Discord. Laat eventjes je clipjes zien. Laat sowieso al je tricks zien. Het is altijd super leuk om te zien hoe goed jullie zijn vergeleken met mij. Alright. Dat was een beetje de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het toch wel weer grappig om weer eens een game video te maken. Het is wel weer lastig. Ik moet wel weer inkomen, merk ik. Maar ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. Thanks voor het kijken van deze video. En uh, check trouwens ook nog de video van vorige week. Die manieren om een kickflip te doen. Ik, ik weet niet waarom, maar heel weinig mensen hebben hem gezien. En ga hem kijken, want het is een superleuke video, ja? Oké. Okay. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later!